Kun je dit? Als kind deed je het misschien wel eens. En kinderen vinden dit ook heel erg leuk om te doen. Maar misschien zeg je zelf, nee, dat geluid maak ik liever niet. Ik heb er echt een hekel aan als mensen dat gebruiken.